Waar gaat het boek over? Een draak? Niet eentje toch? Er zijn ontzettend veel draken hè? en allerlei mooie kleurtjes. Ja, het zijn ook allemaal verschillend. Allemaal verschillend en dat is wel heel vaak gelezen, hè? want een bladzijde ligt er al uit bijna. En Wat is de, wat is de stoerste draak uit het boek? Die? Er zijn gewoon ontzettend veel. Ja, Tja. maar ook een dino's. Denk je dat andere kindjes die misschien ook eens een keer moeten lezen? Ja.